Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid in 1966, dus dat is al heel lang geleden. En ik ben lid geworden omdat ik vind dat we een sociale samenleving moeten hebben, houden en waar mogelijk ook krijgen. Een samenleving waarin je goed voor elkaar zorgt, waarin de verschillen niet al te groot zijn en waar mensen tot hun recht komen. Nou, daar staat die partij nog steeds voor, dus ik zou zeggen, lid worden.